Reuzenschilpadden, de iconische dieren waar de Galapagos-eilanden naar vernoemd zijn. En de naam Reuzenschilpad hebben ze niet voor niets. Dit zijn geen kleine jongens. En om jullie te laten zien hoe groot ze nou eigenlijk zijn, heb ik er eentje meegenomen. Check, dit. Moet je kijken, wat een joekel. En als ik hier nu even ga zitten op handen en knieën, dan kan je echt goed zien hoe groot ze zijn. Dit zijn echt giganten. Het zijn er ook de grootste landschilpadden ter wereld. En hun formaat helpt ze om te overleven. En dat zit zo. Hoe groter ze zijn, hoe meer voedsel ze op kunnen slaan... en hoe beter ze om kunnen gaan met periodes waarin er wat minder te eten is. En dat is op de ruige Galapagos-eilanden geen overbodige luxe. Ze leiden wat dat betreft redelijk eenvoudige levens. Ze eten gras, bladeren en cactussen, warmen zich een beetje op in de zon... En rusten zo'n 16 uur per dag. Heerlijk. Deze grote vriendelijke reuzen gaan dus heel effectief om met hun energiebalans. Ook kunnen ze grote hoeveelheden water opslaan. Waardoor ze uiteindelijk, als het moet, tot wel een jaar lang kunnen overleven zonder eten en drinken. Deze spectaculaire eigenschap werd ze echter bijna fataal. Nadat zeelieden hierachter kwamen en massaal schilpadden mee aan boord namen, zodat ze tien maanden later op zee nog vers schilpaddenvlees konden eten. Waar er ooit naar schatting zo'n kwart miljoen rondkropen op de eilanden, leef hij nu nog maar zo'n 15.000 in het wild. Enkele soorten zijn helaas al uitgestorven, maar gelukkig worden de overgebleven soorten vandaag de dag zo goed mogelijk beschermd. Want dat verdienen deze schitterende grote vriendelijke reuzen.